Jacob gaat naar Egypte. Wat is Jacob ongerust? Elke morgen en elke avond kijkt hij in de richting van Egypte. Komen zijn zonen al terug? Nee, nog niet. Wat duurt het lang? Het zal toch wel goed met hen zijn en met Benjamin? Die boze onderkoning is zo streng. Maar op een dag... Ja hoor, daar komen ze aan. Benjamin is er ook bij. Gelukkig, ze zijn weer terug. Maar wat zijn ze opgewonden en wat roepen ze toch... En wat hebben ze allemaal bij zich? Jacob begrijpt er niks van. De broers roepen, vader, Jozef leeft nog en hij is de onderkoning van Egypte. Wat praten ze toch, denkt Jacob. Jozef is al lang dood. Ze moeten niet over Jozef praten. Daar word ik zo verdrietig van. Jacob wil helemaal niet naar zijn zonen luisteren. Maar ze zeggen nog eens, vader, Jozef leeft nog. Hij is niet dood. Jozef is de onderkoning van Egypte. Hij is getrouwd en hij heeft twee zonen. En hij vraagt of wij allemaal bij hem komen. Daarom hebben we al die wagens meegekregen. U mag op de mooiste wagen zitten. Als Jacobs al die wagens ziet, moet hij wel geloven wat ze zeggen. En dan wordt hij toch zo blij. Jozef leeft nog en ik ga naar hem toe. Ik zie Jozef weer terug, roept hij. Dat wordt een grote verhuizing. Al die mannen en vrouwen en kinderen. al dat En al dat vee. Want de koeien en schapen en geiten gaan ook mee. Die kunnen ze hier niet achterlaten. Hier is niks meer op te eten voor de dieren. Als alles is ingepakt, gaan ze op reis. Naar Egypte. Snachts praat de Heere God tegen Jacob. Hij zegt, wees maar niet bang Jacob. Ik zorg voor je. Over een poosje zie je Jozef weer terug. In Egypte. Daar... Zul jij sterven. Maar je kleinkinderen gaan over een hele poos weer terug naar Kanaan, Want dat land is later voor jouw kleinkinderen. Dat heb ik al aan Abraham beloofd. Als ze vlak bij Egypte zijn, komt Jozef hen al tege, tege, tegenmoet op zijn mooie wagen. Jacob en Jozef omhelzen elkaar en ze huilen van geluk. Eindelijk zien ze elkaar weer terug. Daarna gaat Jozef naar Farao. Hij vertelt de koning dat zijn vader en zijn broers zijn aangekomen. Varao zegt, ze mogen in Gozen wonen. Dat is een prachtige plek voor hen. Daar zijn veel weilanden voor hen en vee. En jij moet goed voor hen zorgen, Jacob. Geef hen veel koren, zodat ze brood kunnen bakken. Wat is Jacob nu een gelukkige grootvader? Al zijn kinderen heeft hij weer bij zich. En ook veel kleinkinderen. Overal is honger. Maar bij Jacob en zijn kinderen niet, want Jozef zorgt voor hen. Op een dag zegt Jacob tegen Jozef, ik ben nu al zo oud, ik ga gauw sterven, maar ik wil li li liever niet in Egypte worden begraven. Als ik gestorven ben, moet je mij begraven in Canaan, op dezelfde plek waar Abraham en Sara en Isaac en Rebecca zijn gegraven. Dat belooft Jozef. Na een poosje sterft Jacob. Dan gaan alle broers met Jozef mee naar Kanaan om, jo om Jacob daar te begraven, vlak bij het graf van Abraham en Sarah en van Isaac en Rebecca. Als ze Jacob hebben begraven, gaan ze weer terug naar Egypte. De broers worden opeens weer bang voor Jozef. Ze zeggen tegen elkaar, Jozef is vast nog boos op ons. Wij hebben vroeger zo gemeen gedaan tegen hem, dat hij net of hij niet boos was. Maar dat deed hij natuurlijk omdat hij onze vader geen verdriet wilde doen. Nu onze vader niet meer is, god hij ons vast in de gevangenis. Als Jozef hoort wat zijn broers zeggen, is hij erg verdrietig. Hij zegt, ik ben heus niet meer boos op jullie. Dat heb ik toch al gezegd. De Heere God heeft nu zo goed voor me gezorgd. Alles is toch immers goed gekomen? Jullie moeten niet bang voor me zijn. Ik, ik doe jullie heus niks. Alle zonen van Jacob krijgen kinderen en kleinkinderen. En weet je hoe die kleinkinderen worden genoemd? Israëlieten. Dat betekent kinderen van Israël. Vroeger heeft de Heere God Jacob toch een nieuwe naam gegeven. Dat was die keer toen Jacob met een engel had gevochten. De Heere God zei toen, je heet niet meer alleen Jacob, maar ook Israël. Daarom heten de kleinkinderen van Jacob Israëlieten. Ze wonen nu in Gozen, in het land van Egypte.